Goedemiddag, nou, we gaan weer uh, het nieuwe vlog, vlogje schieten en uh, nou, het betreft weer een, een woning die we mogen gaan verkopen en wel op een hele leuke locatie, ik ben hier zelf uh, om de hoek opgegroeid op de Offenweg en ik sta hier namelijk nu op het Florahof, nou, de naam zegt het al, Hof, Florahof, het is een hofje, uh, nou, ik draai even in de rondte. Allemaal huizen rondom, met in het midden. U ziet achter mij de heren in hun lunchpauze lekker staan pingpongen. Er is een schommel, een glijbaan. Nou, echt ideaal gewoon voor nou, jongen, maar je ziet dus ook wat oudere mensen. Uh, het is heerlijk rustig wonen. En het leuke is, uh, het is eigenlijk een vrij nou, jonge wijk. Nou, een jong wijkje, alleen het ligt echt helemaal in het oude centrum van Noordwijk binnen. Het ligt achter de Voorstraat namelijk, dus met vijf minuten ben je ook... Uh, in het winkelcentrum van Noordwijk binnen. Nou, we lopen nu even bij de woning naar binnen. Ik heb hier een hartstikke leuke hal met dubbele deuren naar de woonkamer en uh, ja, hier kom ik dan echt uh, binnen in een uh, echt een ruime, lekkere, lichte woonkamer. En hij is 2,5 meter uitgebouwd. Nou, dat maakt hem uh, ja, echt lekker ruim opgezet. De woning is heel netjes onderhouden. Ligt, uh, hier op de begane grond ligt een hele mooie natuursteen uh, vloer met vloerverwarming en er zit een moderne keuken in uh, ook een recent opgenapte badkamer allemaal ja, mooie moderne kleuren, echt wel van deze tijd het heeft drie uh, slaapkamers op de eerste en nog een grote zolderkamer met een dakkapel en uh, ja, gewoon echt een leuk knus gezellig huis het heeft een beetje de jaren 30, uh, 30 jaar uh, uitstraling maar uh, ja, het is natuurlijk jonger dus uh, ja, het heeft bijvoorbeeld allemaal dubbel glas nou, hier zit een, uh, een schuifbui naar de achtertuin en ja, die is wel heel fijn, want die ligt perfect op de zon. Nou, even met de ogen knijpen, dus dat zegt genoeg. Uh, lekker uh, toch nog diepe achtertuin, ondanks de 2,5 meter uitbouw. Nou, hier ziet u de dakkapel boven op het dak staan. En wat ook wel leuk is, de dame die hier nu woont, die heeft uh, een motor. en Die heeft dus uh, in de poort dubbele deuren aangebracht en in de schuur zitten ook dubbele schuifdeuren. Dus ja, je hebt echt een ruime grote schuur waar je lekker wat dingetjes kwijt kan. En nou, gewoon een hele lekkere goede zonnige tuin. Op het zuidwesten dus heb je echt lekker de avondzon en je kan gewoon lekker genieten. Het is echt een, echt een leuk huis op een fantastische plek in Noordwijk binnen. Dus uh, zegt u nou van nou dat lijkt mij uh, absoluut de moeite waard om eens even te gaan kijken. Bel dan of stuur een mail. Dan uh, ga ik graag even met u kijken. nou woning zal nou, ik denk morgen of overmorgen van Funda verschijnen. Dus wees er snel bij. Dank u wel en tot ziens.